Welkom bij Where We Go, to the party, the pool party. Oh, daar staan al, drankjes zijn al klaar. Heel goed, ja, mooi. Shortcut. Hier. Ja. Vertel even wat we gaan doen vandaag. Uh, leden dat krijg ik niet, maar we lopen in Chemo-Champaign, het een prachtige rivier. En we gaan door een grot lopen. en oh. nou, ik zal het wel zien. Ja, je Daar zijn we dus. We hebben een tour door Samoek Samptee. En we zijn in een uh, grot in geweest die vol staat met water, met een kaarsje. En nu gaan we zwemmen bij Samoek. En de chauffeur heeft geschommeld en die is op de bek gegaan en ja. die heeft zijn nekpijn. Pijn. Au. Ik heb een wipllesh. Vertel je eens wat over het kasteel anders hier Ik denk dat ze hier vroeger de Engelsen op afstand proberen te houden. Of de Engelsen weer andere. Ik denk ze hier waarschijnlijk niet. Ik denk dat We zijn nu in Tikal In het park van de archeologische tempels, Maya tempels En hier is een klein campingje bij een restaurant En we zouden vanochtend eigenlijk om 6 uur wanneer het park open gaat, het park in gaan. Alleen het regent, maar daardoor kunnen, ja, heeft het ook niet echt zin om het park in te gaan En daar er komt een uh, vrouwtje <laughs> eruit. Goedemorgen. Lijkt het lijkt net een beetje de camping op Renesse nu. We uh. ga vandaag maar een beetje uh, midgetgolven en dat soort dingen in plaats van tempels bezoeken. Wat gaan we doen? Midgetgolven. Het is handig als je heel vroeg gaat, en dat is juist het mooie van kamperen. Dat je alle andere toeristen voor bent en dat je heel het oerwoud ziet wakker worden. Maar ik denk niet echt dat het oerwoud nu wakker wordt. Ik denk dat iedereen nog even zijn teentje weer uh, dicht Hey Ranger, wat hebben we in beeld? Ik weet niet. <laughs> nou, allemaal wezen, maar ze worden nu allemaal weggejaagd. Kijk, ze gaan er allemaal vandoor. Hoe heet deze ook weer? Tokens of ze is. Nee like. Ik We zijn bijna bij de grens van Belize. We lopen de grens over. De beelden van Belize zie je in onze volgende video, die weer paradijselijke plekken laat zien.